Boys, jullie zien, ik ben met Mootje. Jullie hebben gezien aan de titel in Vuurwerk en A10, man. Gaat gek content worden, man. 7K special, man. Voor de mensen, dus jullie even na deze biepje, want ik heb Mootje nog even iets snel aan het regenen. Ik ben met mijn AMG fiets, Mootjes met een Audi Q5. Je weet toch! baby, Boys gaan nog doorgaan naar de video. Ik ga drie YouTube-premiums weggeven van de waarde van 20 euro, man. Weet je waarom? Je moet naar mijn video's kijken offline. Snap je? Ook muziek kan je er luisteren man. Dus ja, wat je alle stappen moet doen is like de video, abonneer op mijn YouTube-kanaal, reageer onder de comments gedaan. En dan maak je kans, man. Want ik ga drie mensen blij maken, man. En vooral die shitcams die nu popo gaan bellen. Ik heb mijn tel, Ik ga mafia bellen van onder naar en bij. Dus like, abonneer. Boys, we zijn nu echt begonnen. Ja. we gaan nog een keer gooien. Nee, mannekes. Maar, maar boys, hij zit in de borstjes. we moeten nu even gaan zoeken, man. Een paar moments later. We hebben hem uit de busjes gehaald. Als je ziet, hij is helemaal nat. Even camera scherp stellen. En die glas was al kapot. Is zo mootje, want hij is even snel in de bosjes gegaan. Heet, man. is zo naar mijn neef Maar boys, mootje gaat ook even kapot maken. Tabon die medik heb je Is gaat op mij gooien. Oeh, die harde. Kijk eens. Is er iets kapot? Broer, dit is, gezem, dit, is wel, dit is wel een van de hardste gezin die we tot nu toe hebben, broer. Ja, weet je wat, Mootje, wat we gaan doen? Wil je met de fiets rijden? Hoi, ja, kom, ga, ga, ga. Nou, boys, Mootje gaat er wel slaan. Voor de mensen, we gaan zo de laatste gaan we de 4-week afsteken. Dus blijf zeker kijken naar deze video, want het gaat gekke content worden deze man. Gooi die even, Mootje. Broer, het is niet goed, man. K wacht, kijk even. Oei, je moet, moet je moet dat. Nou, boys, kijk, kijk. Oe, man, dat goed doen, man. Jongens, hij was bijna in het water gevallen, maar niks aan de hand. Kijk, kijk, kijk. Zo'n broer, kijk. Broer, broer die gsm zijn wel hard man. Dit is de A10 voor de mensen. Dit is wel een uh, stevige gsm man. Maar je weet toch man. Boys, mooi heeft je hebt het tegen de vuilbak Hij is helemaal op de douche nog een die is open. Broer, haal eerst die batterij eruit. Voor die tellie nog gaat exploderen. Allahu akbar. Opdoen broer. Ah, je moet dat weggooien. Je moet dat netjes weggooien. Je weet. Het ja. is goed voor het milieu. Hey, dit is een chick man. Nou ja, boys je ziet het, Hij zijn maar geslopt Je weet toch man Ja toch Nou boys we gaan even naar een andere plek rijden om het vuurwerk af te steken Want die gezem is al een beetje kapot kapot Eigenlijk te kapot man Moeim We zien jullie als we daar zijn man Ik ben echt mijn kapper man Je weet toch man We zijn hard aan het werken deze dagen man Vuurwerk geef ik aan Mootje Mootje Ik hoop weet je, dat er niks gebeurt broer Het is de eerste keer dat we elke vuurwerk in zijn leven steekt Je moet dat eronder liggen man Nee nee nee je okay. moet dat zo plaatsen, man. Boys, we zien nu even zo dadelijk. Nou, boys, moest je de afsteken. Oké. Okay. Oh my god. Oh my god. Boys, dit is voor de 7K. Want we hebben 7K aangetikt. Allahu akbar. Boys. Kijk maar, kijk wat voor gek content ik maak, als dit geen like waard is, wallah, we hebben hier 5 dolien verspeeld. verspild, gek content maar pak die tellie van moeten weg, go go go go. Dat is net gek, we gaan nog die gezin verder kapot maken, moet je nog even, even een uurtje hier even snel weggaan, want we kijken veel mensen, dus we gaan even echt naar een andere plek met Mootje, dus uh, ja we zien over, ja, hier, voor jullie is dat niks, het is gewoon een bliepje en uh, voor mij is het Ah fuck that, jongen! moeder, ja toch maar! Boys, de gezin is helemaal gebouwd. We gaan nog, nog een beetje kapot maken, want we hebben nog een laatste stuk werk. We gaan niet te veel praten. We zijn mootje van de buurt. Psahtike mootje! Mootje, je bent jarig, hè? Gisteren, En was je verjaardag? Hé, eh. Was je verjaardag? Was <laughs> je verjaardag? Ja, toch wel. Psahtike! We zijn aan het einde van de video. We gaan nog één special video afsteken. Helemaal ja, mootje. Gul bismillah! Nou boys! Bedankt voor allemaal de 7k. Je weet toch? Dankjewel voor dit. De... Oh, je zit vast? Ah, dat boende Je mek. Ja, toch, boys? We hebben 7k. Boxmootje. Boys, like de video, abonneer. We gaan niet te veel praten, man. Tot de 8k, man.